Dat is zeker niet slecht hoor, maar ik ken mensen die dat veel beter kunnen. Hier in Gent, in het Operagebouw, is er een festival aan de gang. Het Oorsmeerfestival. Daar, dat is een festival voor kinderen en jongeren van muziek. Die kunnen dat veel beter. Ja, dan zal ik dan eventjes gaan uittesten. Goedemiddag, heerlijke kindertjes en aanverwanten. Wat is hier allemaal? Te... Um, hier zijn verschillende muziekvoorstellingen, kleine concerten, uh, waar mensen naartoe komen om, om verschillende kleine concerten bij te wonen, uh, speciaal voor kinderen vertelt over oh. al zijn avonturen. Hij vertelt over de lotuseters. Ze eten lotusbloemen die gewoon goed verslavend zijn. Dus kinderen vanaf vijf jaar, de kleinere, kunnen naar bepaalde voorstellingen die iets makkelijker te begrijpen zijn en dan zes plus, maar dat is ook zeker voor kinderen van, van 12, 13, 14, 15. Maar er is toch een kleine leeftijdsgrens. Mm. Ik zag net dat jullie vanuit het concert kwamen. Wat vonden jullie ervan? Uh, een beetje laatachtig, maar wel leuke muziek. Conclusie. Binnen was de muziek veel beter dan Arne zijn gitaar. Geloof je ons niet, kom volgend jaar zelf maar eens kijken.